Ja, die zijn echt heel gaaf. Uh, mooi? Ja. ja. Super. Hey Tessa. Hi. Ik wil heel graag, graag nieuwe laarzen. Ja? Heb je al bedacht wat je mooi vindt? Ja, ik vind die ja, Zoiets mooi. van de Nero? Ja, ja ze zijn wel ja, hele mooie laarzen. Ja. Ja. Ja. Deze laars van de Nero, denk ik voor jou heel leuk. kan ja, je zelf helemaal samenstellen. Oh, dat vind ik wel. Ja? jij moet kiezen, wil ik bruin, blauw of zwart? Ja. En je moet kiezen, wil ik dat genervde leer of glad leer? Sowieso glad. Glad leer. Met vetertje of zonder vetertje. Met of zonder lakrandje. En uh, dezelfde kleur stiksels als de laars of contraststiksels. Nou, en dan verder kan je hier een keuze maken wat je mooi vindt uh, voor, uh, als jachtkapje. Kijk, zie je? Oeh. Best veel, hè? Ik maak er even een foto van. Oh ja, mag ook. Ja. Dan kan je thuis rustig bedenken wat je wil. En als je en dan, dan maar mee Ik, vind, ik vind deze. Dus ja, dat is ik die. Ik ja. Maar deze ook wel leuk. Maar die is weer wat, en dat ja, is wat donkerder. donkerder. En dan kies je van dit lak. Kies je dan ja, welk randje. Wel, ja. Oh, sowieso ja, deze. Ook. Dan wil je deze laars niet? Wat is jouw maat? Nou, ik <laughs> ik wil deze laars niet. Laars niet. Nee, dus je maakt eigenlijk een keuze voor het lakrandje. En voor het jachtkapje kan je hieruit kiezen. Ja, ja. Dan gaan we je helemaal opmeten. Al je maten nakijken. Um, en dan gaan we ze bestellen. En dan duurt het ja, ongeveer acht weken voordat ze binnen zijn. Ja, oké, okay, ga rustig nadenken. Maar mijn voeten kunnen nog wel een Ja, gaan we ze een klein beetje ruimer nemen. Oh, dus in okay. het begin leggen we ja, dan een extra zooltje erin. Of een beetje een dikke sok. Hè, dat je er ook nog even in vooruit kan. Oh, ze iets wat ja, ja. aan de hoge kant. Misschien een klein hakje erin. En dat je gewoon zeker weet dat je daar een paar jaar mee kan doen. Oh, dat vind ik heel leuk. Ja? ja oké. Okay. Ja. Ik ben op weg naar de Horstorp, Wat is het daar omhoeven? Want het is vandaag de dag dat mijn tenerenlaarzen worden opgemeten. Ik ben echt super blij en benieuwd, ik heb er eigenlijk niet zoveel woorden voor omdat ik gewoon echt heel erg blij ben. Ik ben benieuwd. Hey Tessa. Hi. Hallo. Nou, leuk dat je er bent. Dankjewel. Heb je er zin in? Heel erg. Ja, dan nou, ga ik je helemaal opmeten. Gaan daarna kijken wat voor laarzen je precies wil. En dan gaan we ze helemaal zelf samenstellen. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we even naar het zitje. We beginnen met opmeten. Ja. Eh, zoals je ziet met De Nero heel veel standaard maten. Ja. En één van deze maten ga je vast passen. Ja. En gaan we gaan even een stukjes hakken. We beginnen ja. bij je voet, dan gaan we naar je kuit en dan naar de hoogte. Dan kan je vast iets laten doorpassen, maar ik heb gewoon niet altijd in al deze maten staan. Ja. En dan kan je het hier gewoon een beetje voelen wat bij jou past. Ja. Het formulier en de laars. Oh. En de laars. Ja. Uh, Nou, Tessa, je hebt gekozen voor het model uh, Tricolore Salentino. Uh, dat is eigenlijk uh, een hele mooie kalsleren laars die je uh, binnen een bepaald bedrag helemaal kan zelf samenstellen. Wat je kan kiezen: bruin, blauw of zwart, leer of genervleer, wel of geen vetertje, wel of geen neusje en eventueel een randje daarachter. Hier, dit randje en het jachtkapje. Ja. En de kleur van de steentjes. Ja. Maar dat doen we als laatste. Wil jij uh, glad leren of geneerd leren? Glad, glad leren. En heb je nagedacht over welke kleur? Bruin of ja. zwart? Ik zat eerst over na te denken. Uh, ik zat het type tussen zwart en blauw. Ja. Maar ik denk dat het toch voor de zwart. Ja. Uh, blauw is ook mooi, maar zwart is natuurlijk makkelijker. Ja. Ook al voor je wedstrijden, het gewoon makkelijker hè? bij een uh, capjasje en dat soort ja, dingen. Ja, mijn capjasjes zijn blauw. Die zijn blauw, ja dan kan het alle twee. Ja. <laughs> of moeilijk te maken. Ja. ja. <laughs> maar zwart is misschien makkelijker. Ja. Ja, zullen we daarvoor kiezen? Oké, okay, dus we gaan ervoor. Uh, glad leer, één met zwart. Dat is één. Um, de stiksels. Zoals je ziet bij deze laars zijn de stiksels contrastkleurig. Nou, dat is natuurlijk superleuk. Maar het is wel een beetje moeilijk dat het sneller vies wordt. En dat je heel ja, secuur moet poetsen. Ja. Dus ik weet niet wie met jou thuis de laarzen poetst. Ik zelf oh. en mijn moeder <laughs> af en toe. <laughs> <laughs> um, dus uh, ja, hoe moeilijk wil je het te poetsen maken? Nou, dan doe ik het liever zwart. Het zwart gewoon doen? Ja, ja, ja. ja helemaal goed. Uh, zwart. Um, wel of geen vedertje kan je kiezen. Wel een wel vedertje. Ja, zo gewoon. Met en dit is een teenkapje, dus zeg maar dat ja, randje is ook leuk. Hè? Want als je het weglaat, dan kan je ook niet een randje daarachter kiezen. Dus we ja. doen ook met teenkapje. Oké. Okay. Um, wat we nu gaan kiezen, um, zijn dit jachtkapje. En een kleurtje voor dit randje, dit randje en dit hierachter. En dat kan je natuurlijk dus ook mooi op elkaar afstemmen. Ja. Dit is moeilijker kiezen, het jachtkapje. Dus daar gaan we mee beginnen. Ja. Dan ga ik eventjes de kleurenstaal erbij pakken. Ja. Misschien vorige keer al laten zien, maar binnen dit model zijn dit eigenlijk de keuzes voor het jachtkapje en voor de randjes. Ja. Heb je al iets gezien wat je mooi vindt? Uh, ja. Ik heb hier het ook in het echt. Dan vind ik uh, deze, deze, deze en die. Oh mee. ja, oké. Okay. Nou binnen uh, dit model. Oh en dit ook. Ja, dat is heel duur. <laughs> deze en deze zijn degene die hier ook staan. Zie je, ja. dit is deze en die is die en ja. die is ook degene die hier op de laars zit. Ja. Dus daar kan je het ook wel goed aan zien. Nou, jij moet kiezen. Dus ja. ga je voor iets zachter roze of iets meer fuchs? Ja. Ik denk dat het lichtroze mooier ja, hè? zoals bij, Ja, jij had deze al gezien, daar was je volgens mij gelijk wat verliefd op. Hè? Ja. Ja. Ik okay. vond jou dat hij niet in mijn maat was. <laughs> ja. ja, je moet even geduld hebben ja. inderdaad. Um, ja, dat is goed. En dan moeten we daar natuurlijk ook een randje bij uitkiezen. Ja. Nou, dit is lichtroze, maar ik wil je toch even voor de zekerheid alle kleurtjes laten zien. Um, dit zijn alle kleuren lak. Ja, dit ziet een beetje, is een beetje gedrukt, maar dit die? is die. die. Ja. En deze is weer ietsjes donkerder. Maar je kan bijvoorbeeld ook zwart lak, als je dat mooi vindt. Ik denk dat het voor roze lak gaat, omdat op mijn zadel uh, zit ook een oh, mooi uh, roze ja, lak randje. Ook zo'n licht roze Ja, Dat is wel leuk, dus dan denk ja, Dat denk ik ja, voor ja, licht roze gaan. Ja, voor lichtroze. En dan willen we uh, ook nog even van jou weten welke kleur je deze steentjes wil. Welke je, kleur kan er? Ja, best wel veel. Uh, ze kunnen in uh, de kleuren van de Nederlandse vlag, dus rood, wit, blauw. In de kleuren van de Italiaanse vlag, uh, groen, rood, uh, sorry, groen, wit, rood. Uh, ze kunnen in het roze, ze kunnen in het zwart, ze kunnen in het goud, ze kunnen in het zilver. Hier is mm. zilver, maar als je roze leuk vindt, dan kan dat ook. Kan dat in het donkerroze? Uh, ja, denk ik wel, een beetje fuchsia. Dus eigenlijk, uh, hoe we dat andere plaatje net hadden, iets minder richting die kleur roze. Ja. Ja, ik denk dat het ook wel kan. Ja waarom? Kan zoveel. Dus jij ja, mag kiezen, Tessa, welke kleur we deze drie steentjes gaan doen. Uh, ik denk dat ik dan voor lichtroze ga, want dat was het mooi bij de laatste. Ja, hè? en ja. mooi bij je zadel. Ja, ja oké, okay. lichtroze. Dan gaan we dat ook ja. invullen. Nou, helemaal goed, meid. Oké, okay. nou Tessa, ik weet alles um, wat ik uh, moet weten. Ik ga de order doordoen naar de Nero. Ja. Um, ja, zolang die hier bij mij ligt, uh, mag je er nog een nachtje over slapen dat je het zeker weet. Maar zodra die eenmaal door is naar de Nero, dan uh, kunnen we er niks meer aan veranderen. Oké. Je moet echt goed zeker weten. En dan gaan we acht weken wachten. Ja. Tot ze komen. <laughs> dus je moet even geduld hebben. Maar ik ga jou bellen tegen die tijd als ze er zijn. En dan gaan we ze passen. moet wel goed zijn. Ja. Ja? Blij? Ja, heel erg. Zo. Nou, heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Gaan we En dan zie ik je ja, voor nou, een rijden. En, ja. En, ja, nou, lekker paardrijden. En we houden contact. Ja? Ja. Is goed, doe dankjewel. Doeg. Hallo, doe. hallo, hallo. Het is vandaag dinsdag. Ik wou maandag zeggen, maar het is dinsdag. We zijn nu bij de Horstsoort. En mijn laarzen zijn klaar, dus we gaan ze bekijken. Ja, komt denk ik voor je laarzen. Ja, spannend. Ja, zullen we samen kijken? Ja. Ja, die zijn echt heel gaaf. Uh, mooi? Ja. Ja. Super, hè? We nou, hoop dat ze passen. Ja. <laughs> gaan we elkaar samen kijken. Uh, mag je je schoenen even uitnod? Ja. Uh, we gaan ze even passen met zooltje. Als het wat te strak is, halen we het zooltje eruit. Dan zijn ze eigenlijk wat ruimer. Dan kan je ze altijd zonnesjoltjes inlopen. De voet kan je gewoon zelf nu het beste voelen. Dat kan ik natuurlijk niet voor je beoordelen. Maar eigenlijk zien de hoogte en de kuit er heel mooi uit. Net ruim genoeg dat je ook nog een beetje erin kan groeien. Dat is wel fijn aan deze laarzen. Die werd denk ik nog niet helemaal uitgegroeid. zonder als je dat te snel uit bent. Ja. En het zooltje kan je altijd nog te uithalen, daarmee maak je ze een halve maat groter. Ja. Dus eigenlijk alle ruimte om een klein beetje te groeien. Ja, zitten ze lekker? Ja, heel ja. <laughs> erg. De laarzen die ik tot nu toe ben gewend, ja. die zijn rond. Ja. En dan is deze Ja, Die ja, zijn uh, eigenlijk. Ja, dat ja. wel, ja. Ja, ze ja, zijn echt heel gaaf. Prachtig, hè? Heel mooi even over onderhoud vertellen. Uh, je zet ze een keertje in het vet wat je daarbij krijgt. Uh, daarmee maak je ze een klein beetje soepeler. Dan ga je ze een klein beetje inlopen voordat je ermee gaat rijden. En moet je er dan ook echt mee gaan lopen lopen? Ja, op gewoon leesje? een beetje in huis meelopen. Een okay. half uur, een uurtje. Hè, dat het leer gewoon een klein beetje naar je been kan staan. Uh, nou, op het moment dat ze comfortabel zitten ga je ermee rijden. En als je er eenmaal mee gaat rijden, dan ga je er weer zo niet mogelijk mee lopen. Want anders ja. het zonde, dan slijt ze te snel. Ja? Qua onderhoud nooit zadelzeep geen leerolie, gewoon de crème gebruiken die je daarbij krijgt. Dat is gewoon het beste voor het leer. Ja. ja? Of het je van de Nero, dan kan je ze een beetje schoonmaken en daarna gewoon weer uh, in de, ja, een soort balsam zit daarbij en dan hou je ze gewoon netjes. Oké. Okay. Uh, dus nadat je ze een beetje ingelopen hebt en je gaat daarmee rijden, ga je er weer zo min mogelijk mee lopen. Probeer ook echt weg te blijven bij de spuitplaats, want dat is echt zonde van het leer. Ik ja, krijg mijn hele mooie set erbij van de Nero, daar zitten twee sponsjes bij en een cleaner. Met de cleaner kan je ze dan reinigen, dan laat je ze een klein beetje drogen. En vervolgens met de crème kan je ze dan insmeren voor het onderhoud van het leer. Beloof je dat je wat braaf gaat doen? Ja! Ja. Oké, okay, goed, dan noemen we die erbij. Ja? Ja. Oké. Okay. Heb je nog vragen verder? Denk niet. Nee hè? Als er iets mee is, wij hebben een goede service, de Nero heeft een goede service, kom je altijd bij me terug, kijken ja. we er samen naar. Ja. Ja. Oké, okay, nou ja, top. Hartstikke veel plezier. bedankt. <laughs> Sowieso, heel erg bedankt De Nero en heel erg bedankt Danielle van Graag de horrorstore. Als je meer informatie wilt over de horrorstore zelf of over de laarzen van De Nero, kan je hier beneden kijken. En daar staan dingen zoals haar Instagram, mail, Facebook, de winkel zelf. Ik ga nu deze laarzen gebruiken als wedstrijdlaarzen. Want ik vind ze... Ik vind beetje zonde om heel veel te gebruiken, want ik ben bang dat het verkleurt of een, ja, dat het misgaat. Dit worden mijn wedstrijdlaarzen en ik ben er echt heel erg blij mee. Dus nog een keer echt heel erg bedankt. Graag gedaan en nogmaals heel veel plezier ervan, maar dat gaat wel goed komen denk ik. Ja, <laughs> Oké. Okay.